Welkom! We gaan eens even kijken naar Peerdeck. Uh, we gaan inloggen uiteraard en zoals gewoonlijk hebben we een Google-account nodig. Bij dit programma is dat een must. Zowel voor de leraar als voor de leerlingen. Dus gebruik je Google-account en ga inloggen en dan kom je op Peerdeck terecht. Nou, navigeren Peerdeck is super eenvoudig. Je kunt namelijk maar twee dingen doen. Je kunt iets maken... En je kunt twee dingen maken. Je kunt een presentatie maken en je kunt een woordenlijst maken. Dit is een game waar je samen met in de klas met groepen kunt werken die aan de slag gaan met de game. En dit is de presentatie die je zelf kunt maken, waardoor je leerlingen snel een vraag kunt stellen. Dus dat is eigenlijk de twee mogelijkheden. Jouw account hebben we nog en de add-on. Dus je kunt Google Classroom... Um, daaraan vastkoppelen de classroom climate heb ik gedaan krijg je een mood en uh, feedback en de takeaways dus dit is eigenlijk uh, alles wat je kunt doen en je ziet hier ook nog de google drive nou vanuit google presentations stel dat je een presentatie hebt gemaakt bij google slides dan kun je die uh, snel um, invoegen en uh, op deze manier uh, kun je dus met jouw Powerpoint of Google Slides uh, ook aan de slag. Maar dat laat ik je zo meteen zien. Dit is eigenlijk de eerste stap uh, bij Peerdeck.